Hey, drie persoontjes die dit kijken. Vandaag ik heb ik een korte video en ik heb geen zin om te editen, dus het wordt waarschijnlijk gewoon een zwart scherm. Nobody gives a shit anyways, voor de drie mensen die kijken. De komende drie weken weer geen video's op zondag. Nu wel, maar het is ook al op de tijd dat ik het opneem, kwart voor zes. S'avonds, een beetje laat, ik was het gewoon vergeten en ik was op vakantie. Ik ga morgen weer op vakantie, dus uh, geen video's dan, leven mee. Dan daarna misschien weer video's, maar nobody gives a shit hey jongen, je zult wel niet te abonneren, doei. Yo guys, bedankt voor het kijken naar deze video, ik vond het leuk leuk, ik niet, doei.